Het is een boodschap aan ieder kind. Ik moet vertellen tot mijn spijt dat dit jaar niet alles lukken gaat, maar wees gerust. Je hebt de tijd. Al snel leer je fietsen, je smeert je eigen brood en doordat je geduldig wacht, word je vanzelf groot. Wat een ander heeft, dat wil jij ook, want bij een groep horen is fijn. In je vriendenboeken lees je dat zij ook met jou willen zijn. Elke dag krijg je vragen. Ieder heeft zijn eigen wens. Soms geef je meer dan je wilt. Daar zat dan blijkbaar een grens. Je studeert en krijgt een baan. Prestaties maken je trots. Steeds harder ga je werken. En uitgeput merk je plots dat die baan niet bij je past. Al had je het zover geschopt. Je luistert naar wat je voelt. Leert vertrouwen dat dit klopt. Hoe meer handen je gaat schudden, hoe meer je over omgang leert. Je merkt al snel wat werkt, hebt zo je regels gecreëerd. Hierdoor vinden mensen je leuk. Maar hard proberen, dat doet pijn. Als je alle maskers hebt gepast, zie je dat je niemand hoeft te zijn. Je twijfelt over je woorden, eigenlijk over alles wat je doet. Denk dat alleen jij dit hebt, tot je anderen daarin ontmoet. Verhalen over bang zijn, iedereen voelt een gemis. Dan ga je gelukkig snappen dat er niks mis met je is. Je leven zit vol kansen. Soms lijkt het of alles kan. Je maakt telkens nieuwe doelen, behaalt er maar een paar van. Dat stelt jezelf teleur. Je moet toch wat met je talent? Je helpt jezelf herinneren dat je al goed genoeg bent. Zo leer je om jezelf te lachen. Zelfs de grootste ergernis kan je beter accepteren. Je voelt dat daar de liefde is. Ik weet niet wat je krijgt dit jaar, maar wie zoekt, die vindt een manier om met zichzelf te zijn. Heel veel liefs, de Sint.